Hoi, hoi, hoi, hoi. Um, nou ik ben um, bij mijn coach en uh, nou, ik ben natuurlijk weer helemaal geïnspireerd. En ik wil je in deze Facebook live, wil ik je iets vertellen over hoe je een ja krijgt van een high-end klant. En ja, het is dus voor een hoge prijsprogramma programma en denk aan prijzen zoals 10.000 euro of 20.000 euro, misschien wel 50.000 euro. En uh, daar moet je niet uh, heel erg uh, zenuwachtig om worden, of zoiets van, dat is niet van mij. Stel je ervoor open, want ik zie gewoon dat mensen, uh, nou, in mijn programma's die het gaan doen, zijn ook hele gewone mensen. Die zoiets ook nog nooit hadden gedacht dat ze zoiets zouden kunnen. En dus dat, dat is helemaal niet zo dat je daarmee geboren wordt, dat je dat denkt. En dus, maar, maar ze zetten die stap wel, en het blijkt ook echt te werken. het is gewoon iets wat je kunt leren. En, nou, om een voorbeeld te geven, We, ik heb een klant, Yvette, en die heeft vorige maand heeft ze twee diamondprogrammas verkocht van 25.000 euro en Karin en Martine hebben nou, ook twee diamondprogrammas verkocht van 32.000 euro en het blijkt dus echt te werken. Karin en Mark hebben programma's aangeboden voor 50.000 euro, dus um, gewoon omdat ze dingen leren en het gaan doen. En, en, en dus, dus, ik zou niet uitsluiten dat het voor, ook voor jou weggelegd is. En, en dat het een hele interessante ontwikkelingsstap kan zijn. Want ik, ik denk gewoon dat, dat mensen over het algemeen, coaches, trainers, adviseurs, te lage prijzen vragen. En dat het gewoon ze onder hun niveau houdt. En je gaat je enorm vervelen. En dus, ik spreek heel veel mensen die vervelen zich dood in een bedrijf. Ze verdienen misschien wel goed, maar gewoon het blijft altijd op hetzelfde niveau. En ze komen niet doorheen, het niveau van de klanten is te laag, de resultaten van klanten zijn te laag, ze worden gewoon niet uitgedaagd. En, en ik denk dat een hele goede prijs dat, dat kan veranderen. Dat geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen, dat geeft een enorme inspiratie, je komt op een hoger niveau en je creëert een veel leuker leven. Echt, Je bedrijf wordt veel en veel leuker, je krijgt leukere klanten, je verdient veel meer. En nou wil ik dus in deze Facebook Live wil ik je drie sleutels geven. Van wat zo'n high-end klant nou nodig heeft om ja te zeggen tegen jouw prijzen programma. Er zit natuurlijk nog veel meer over te weten, zeg ik meteen bij. Maar dit, dit zijn gewoon drie sleutels. En de eerste die ik wil noemen is dat uh, een hele goede strategie om zo'n high-end klant ja te laten zeggen. Is dat je het perspectief moet vergroten. En het is dus een klant zelf die denkt zo, die zit in zijn eigen... Bubbel, een eigen kokonnetje. En die weet niet beter dan dat het leven zo is. En dan kom jij en dan zeg je: Nee, nou, jij kunt ook dit. Je geeft een perspectief. Een veel groter perspectief, wat buiten alle verwachtingen omgaat en wat groter is dat iemand had kunnen denken. En dat komt gewoon omdat je kennis van zaken hebt. Je bent een deskundige. Je weet gewoon meer. Je ziet meer. Je hebt meer ervaring. Je weet wat andere mensen doen. En dat perspectief ga je meegeven aan zo'n klant. En die is flabbergasted. En, en, en die heeft ze hier van wauw. En als je een klant helemaal uitdaagt en een groot perspectief geeft, vindt hij je enorm interessant en kan hij voor je kiezen. En dan zul je dus ook zelfvertrouwen daarvoor moeten hebben om dat te durven vertellen: te dat je dat perspectief ziet. Dus dat was de eerste: het perspectief voor de klant vergroten. Het tweede uh, sleutel die ik wil meegeven om een ja te krijgen van een high-end klant, is dat je moet ontkopen. En dat is echt een fantastische strategie, vind ik. Ontkopen betekent dat je aan de klant duidelijk maakt dat je, dat hij, dat, dat je het eigenlijk niet wil verkopen aan hem. Dat hij het beter niet kan kopen. En dus je, je bent aan de ene kant aan het verkopen en aan de andere kant aan het ontkopen. Dat doe je vanaf moment 1 in het gesprek. Je wil eigenlijk de klant een beweging laten maken. Je gaat duidelijk maken, het is eigenlijk niet voor je. Het is voor andere mensen. Misschien past het wel niet bij je. Het is voor mensen die eigenlijk anders zijn dan jij. En wil je, je wil bereiken dat de klant zegt, ja maar het is wel voor mij. Ik wil wel graag meedoen. Want die mentaliteit, die houding wil je. Dus je wil niet, wat meestal het geval is, het omgekeerde. Dat jij aan de klant zit te trekken. En dat je probeert te overtuigen. En dat de klant zeggen, nou hoor, ik moet het nog maar zien allemaal, weet je wel. Dat is geen high-end klant. En die wil je eigenlijk ook niet in je programma. Je wil gewoon mensen die heel erg eager zijn om in je programma te stappen. En daar hun best voor doen. En dat laten zien. Hey, ik wil graag meedoen, alsjeblieft. Die mensen wil je, want die gaan hele goede resultaten halen. Die zijn enthousiast. Die tonen nu al hun bereidheid... Om een beweging te gaan maken. En dat zijn de ideale klanten. En, en ze voelen gewoon ja, dat, dat jij interessant bent. Het is gewoon een manier om, om, om duidelijk te maken. ook ja, maar Het is niet voor iedereen. Ze, ze, ze voelen gewoon dat jij hun daarmee al uitdaagt. En, en dat dat alleen maar het begin is. Van, van Wat nog veel meer uitdaging zal worden. En dat is wat mensen eigenlijk bij je kopen. Dat ze echte resultaten halen. Oké, okay, nou, dat was de tweede strategie. Dus... En dan komen we nu bij de derde. En dat is dat je een interventie moet doen. En dat is ook echt super. Dus een interventie doen wil zeggen dat je een enorme urgentie gaat creëren bij de klant om ja te zeggen. Want over het algemeen willen mensen moeilijk in beweging komen. Ze willen de dingen gewoon hetzelfde houden. En er zal iets in het gesprek moeten ontstaan dat mensen snappen, ja maar wacht eens even het probleem is eigenlijk veel groter dan ik dacht en als ik niet deze stap zet om bij jou te komen dan gaat het nog veel slechter het is echt het nachtmerries scenario het komt plotseling in hun hoofd op en daar maak je jezelf bewust van en, en dat is een beetje als een dokter die tegen patiënt zegt als u niet binnen drie maanden uh, uh, nee, als u niet stopt met roken dan bent u binnen drie maanden dood en ook dat vergt moed. Nou, je vergt moed om zoiets te zeggen. Maar dat is nodig. Dat is nodig. En koopt een klant ja, moed, zeg ik wel eens. Maar een klant wordt er diep van onderdrongen En daarom ben je heel belangrijk. Je hebt impact op zo'n klant. En dan neem je enorm serieus. En er voelt enorme deskundigheid en waarde als je zoiets doet. Oké, okay, we hebben drie strategieën, drie sleutels gevonden. Voor een high-end klant om ja te zeggen tegen jouw hooggeprijsde programma. En dus het is het perspectief vergroten, het is ontkopen en het is uh, interventie doen. En er zijn nog veel meer strategieën, er is nog veel meer over te weten. En ik zou zeggen van, verdiep je in de kennis en maak je het eigen en wees slim. Als ondernemer moet je slim zijn, dus we hebben er niks aan dat je belangrijke dingen jezelf ontzegt. Het is nodig dat je aller slimste ondernemer bent. En, en dat je je beste kennis eigen maakt. En ik heb het zelf ook gedaan. En het heeft me ontzettend veel opgeleverd. En, en dus ik zou zeggen. Van, grijp die kans om ook bij mijn event te komen. Beet. Dat gaat je alles leren over high-end sales. Je leert nog veel meer strategieën. Precies wat je moet zeggen tegen een klant. Wat je niet moet zeggen. Uh, hoe je moet pareren. Alles ga je leren. Om te zorgen dat een high-end klant ja zegt tegen je programma en dan ga je die verkopen en je leven gaat veranderen. Het wordt leuker. We hebben nog zeven uh, plaatsen. En het zijn bijna vol. Het is een klein event en als je belangstelling hebt uh, geef je op voor de wachtlijst. Dan krijg je als eerste bericht als de ticketverkoop van start gaat en geef je op via de link die boven dit bericht staat. Ik hoop dat het uh, inspirerend voor je was. En Je mag altijd een like geven. Of een vraag stellen of zoiets. Heel graag tot later.